Ricardo, mag ik voor jou de heparine? Ja hoor, heparine? Ja, gezien. Ik ben Clarinda, ik ben 47 jaar en ik werk als interventieverpleegkundige cardiologie in het Hage ziekenhuis. Als interventieverpleegkundige hou ik me bezig met verschillende onderzoeken bij ons op de afdeling. Uh, we doen hartkatheterisaties, we doen uh, dotterprocedures, we implanteren pacemakers en ICD's. Voordat wij beginnen met de procedure, maken we steriele tafel. Ik en mijn collega zorgen ervoor dat alles klaar ligt zodat de cardioloog kan beginnen. Hierbij maken we de medicatie klaar. We zorgen dat alle materialen ontlucht worden. Daarna sta ik steriel aan tafel en heb ik een assisterende functie naast de interventiecardioloog. Goedemorgen, mevrouw Jansen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Nou, niet zo goed. Nee, hè? Nee. Hoe is het met de pijn? Nou, heftig. Uh, wat ik leuk vind aan dit beroep, uh, dat is toch wel dat de hele medische ontwikkeling niet stilstaat. En zeker niet binnen de cardiologie. Zo zijn er steeds weer nieuwe behandelmethodes, nieuwe materialen die wij uh, bij ons op de afdeling gebruiken. Bij ons op de afdeling is geen dag hetzelfde. We zijn een gezellig klein hecht team. Ja, die veel met elkaar bespreken. Zo zijn dienstruilingen eigenlijk ook nooit een probleem. We staan voor elkaar klaar. Er wordt veel gelachen. Maar op het moment dat we serieus moeten zijn, zijn we dat ook. Kijk eens, straks lekker een lekkere kopje thee. Het meest dankbare aan mijn werk vind ik de tevredenheid van de patiënten. Als ze van de behandeltafel komen en ze laten merken dat ze dankbaar zijn, dat ze tevreden zijn met de behandeling. Dat ze zien dat wij als een goed team functioneren, dan denk ik: dat hebben we toch even goed gedaan.